Hallo en welkom bij Paul Smaller Stuff. Binnenkort ga ik verhuizen, dus het leek mij een goed moment om een keer mijn oude werkplek te laten zien. Uh, dit is het eigenlijk. Deze vierkante meter. En uh, hier mijn, uh, mijn werkbank. Mijn uh, camera hang ik meestal aan een uh, Lego constructie hier uh, aan het uh, plafond met een heleboel LED lampjes. Op het plafond. Mijn... Uh, Bovenkant van mijn kast Dan heb ik hier mijn, uh, ik, ik, mijn encoder, transformator, soldeerstation, hier, uh, Soldeerbout. Hier bovenop mijn uh, warmte, oh, mijn warmte uh, kanon en een heleboel verschillende rommel die hier staat. Mijn laptop, zodat ik kan zien wat ik aan het doen ben. En uh, wat aansturing kan gaan doen. Uh, werkvoorraad en dingen half ingepakt. Arduino's en, en schoonmaak, tape, van alles en nog wat. Maar eigenlijk is dit een uh, fietsenschuur. Er staat nu maar één. Maar uh, er zijn tijden geweest dat ik hier met vier fietsen stond te werken. Een wasmachine en zo. En dit is de treincollectie. Die gaat best diep. Zo. In uh, deze doos zit nog meer spullen. En uh, ja, jaren geleden ben ik begonnen. Um, ik zocht uh, een, een, een hobby. En ik heb altijd veel met treinen gedaan. Dus ik dacht, laat ik dat eens oppakken. Uh, maar voordat ik echt ga uitbouwen en een baan ga bouwen, misschien is het een goed idee om te kijken of ik dit voor langere tijd leuk vind dus ben ik begonnen in eerste instantie een beetje aanrommelen en daarna ben ik er opnames van gaan maken. Uh, zo van als ik de paar maanden volhoud dan is het leuk uh, loopt het langer loopt het langer. En dan weet ik in ieder geval of dit een, uh, een hobby is die ik voor langere tijd wil gaan doen. en uh, ik denk dat ik inmiddels drie jaar verder ben. en uh, nu dus uh, binnenkort verhuizing en uh, hoe dat eruit gaat zien ga ik je zo laten zien. En dit moet het gaan worden. De nieuwe werkplaats. En uh, de plek waar ik hopelijk ook met treinen ga rijden. Het is nu nog leeg. Uh, er staan nog wandjes in die er misschien uit gaan of die verplaatst gaan worden. Maar... Uh, dit gaat het worden. Ik ben er nu nog druk mee bezig. Met uh, muren, met uh, tapijt, met behang, met alles. En uh, als dat klaar is dan hoop ik weer snel verder te kunnen met opnames. Dankjewel voor het kijken en hopelijk tot binnenkort.